Leuk dat je kijken naar deze week vlog. Geef me een duimpje omhoog als je denkt dat het de leuk is. Nou, veel plezier met kijken. Het is zaterdag en jullie video moet zo online. Alleen we zijn onderweg naar Essen. En gisteren waren we de hele dag op het CHIO. Dus ik heb eh, vanochtend om half zes de video afgemaakt. Dan moet die nog bekeken worden. En dan moet hij dus zometeen online. Het is nu 9 uur 51 dus vandaag krijgen jullie die video 9 minuten eerder. Kijk, deze. We staan nu op een, uh, een of andere shabby parkeerplaats. Speciaal voor jullie, echt tussen de, tussen de bomen en auto's met uh, vrachtwagens. vrachtwagens, toestanden. Speciaal voor jullie. Het is best een beetje eng hier hoor. Kim is de huiswerk aan doen, die heeft toetsen. Oh nee, ik ben ondertussen met mijn camera aan het spelen. Oh, maar ik okay. heb wel een plaatje voor me. Nee. En ze kan met <laughs> links schrijven. Ja, oh ja, laat we zien. Links Dat moet je wel echt even laten zien. Kijk, doen. ik heb dus Verona en hij, oh, één... Hou oh, jij oh, mijn in beeld? Ik, ja, die ik hou hem even vast. Oh, oh, deze gaat ook nog oh. naar voren. Kijk, hier zie je dus. Dit is met links geschreven. En dit is met rechts geschreven. En dan Verona, deze twee zijn met links. En deze is met rechts. Dus heen gaat wel makkelijker dan Verona. <laughs> ja, <dat> maar. <laughs> ja, dit is Duits mondeling, ja. <laughs> Maar het is een begin. En zo gaat dat dan. En ja, Nu is het online. Kijken ja. Oh, ik heb nog één. Ja, Oh genoeg. ja, maar gelukkig komt het niet te Tessa die zit ook achterin hoor. Hij is zelfs nog niet. Oké, okay. ja. wat kunnen we weer? Is het gelukt? Ja, we mogen nu naar pissen. Gaan we daar doen? Dat kan ik helaas nog niet vertellen. <laughs> maar dat laat ik snel weten. <laughs> we zijn in Pessen. Tadaam! En er komt binnenkort een hele video over. Van wat er nu gaat gebeuren. Ja! Zaterdag, na onze uh, excursie naar Pessen. Zijn we nu, op de meneesje. En het is eens dus even lekker aan het rijden. Ik weet niet of je de peeskop al gecheckt hebt. Maar man, man, man. Hier verder. Ik heb heel veel zin maar ik ben wel een beetje zenuwachtig En dan moet ik eerst in ring 1 en daarna in ring 2. Wat ga je rijden? BB. Nou, het is inmiddels weer koud. En heb jij geen last van met je jas aan. Nou, ik had het net wel heel erg warm. Ja. Ben ik klaar voor Bel? Ja, ik ben er klaar voor. Ik heb er wel zin in. Een andere route. Tess heeft net het wedstrijd gereden, BB. Alleen ik zat er vlak op. Dus toen moest ik helaas uh, annuleren. Want binnen een uur kan ik helaas niet op mijn paard komen losrijden en zadelen. Dus dat was jammer. Maar volgende keer beter. Kunt kan niet altijd rekening mee houden dat er twee mee rijden. Dus um, ik ben even in mijn uur buitenrit. En vandaag hebben we de andere route. Kijk, daar. Ja, dat zie je nu niet. Maar achter die bomen ergens is de brug. En dan komen we hier de hoek om, dan ga ik. Tot nu toe rechtdoor, maar ik ga nu een keer rechtsaf en dan naar de brug toe. En nou, Het gaat niet heel soepel, maar het gaat ook niet heel niet soepel. Dus het gaat eigenlijk best aardig. Nou, zoals je ziet zijn we nu een keer aan de rechterkant van het meer. Dus het meer is aan de linkerkant. En uh, de angst zit hem in. Ik zal kijken of ik in kan zoomen. Dat gaat lukken. Kijk. Mensen. Lee. Gevaarlijk mensen, ja, dat dus en dat vindt zijn echt niet te veel. Mensen, we zijn in beweging. Het heeft lang geduurd, ik heb echt wel moeilijke stukken gehad. En zeker bij die mensen, dat vond ze echt helemaal niks. Maar nu zijn we echt in beweging, dus dat vind ik echt tof. Nou, de wonderen zijn de wereld nog niet uit. We hebben zelfs een stuk gekalopeerd twee stukken. We zijn nu op de terugweg. Ik ben echt, uh, ja de lus heet dat bij ons geloof ik of zo geweest. En we hebben echt wel hele hoop op onthoud gehad. En ik heb er ook extreem lang over gedaan denk ik zomaar. Maar we hebben het weer gedaan. Onze allereerste echte serieuze buitenrit. Echt gewoon helemaal zo van de Menezen Om die hele plas heen. De lus. En dan nu terug. Ik ben heel gelukkig niet anders zeggen. Ik had vandaag wedstrijd. Mijn vader heeft het gefilmd, mijn moeder heeft het uh, voorgelezen en ja, het ging echt super goed. Ik heb geen prijzen gewonnen, maar dat maakt me niet zo heel veel uit. Want het ging vandaag zo goed. Want Bel stond eindelijk een keer stil en ze is nog klein en dan is dit echt een hele overwinning voor haar. Wat heb jij vandaag gedaan? Ik uh, heb al gefilmd terwijl ik aan het buitenrijden was. En het was zeker niet makkelijk. Ik ben er ook één keer bijna afgevallen. Oeh. Toen er een eend uit het gras omhoog <laughs> Geen paard. Maar goed, ik ben te zitten. We hebben eindelijk onze eerste buitenrit gemaakt. Jee. En zelfs gegalopeerd. Yay. Dus de eerste echte buitenrit. Het was ook geen galopperen en een groot rondje. En. Daar zijn we natuurlijk heel erg trots op. En helemaal alleen maar. Het is ook heel, heel knap van de paard. Ja. Nou ja, goed, we hebben er wel ongelooflijk lang over gedaan hoor. Dat hoorde mm. er wel. Maar niet uit. Zij heeft dat gedaan. Dat is alvast een pluspuntje. Ja. Absoluut. Even door. Ja. Vandaag is dinsdag. En wij zijn, oh wonder, vrij vlotjes. Het terrein af. En nu al hier. Ik denk dat we eenzelfde soort rondje of misschien zelfs wel richting surfplas gafden. Oh, cool. Nou, ze schrok net even, dus toen moesten we de camera wegdoen. Maar we zijn dus uh, in een soort normaal tempo, op een normale manier, op oh, buitenrit. Het ja. enige is dat er heel veel beestjes zijn, dus kunnen we niet zo heel makkelijk daar waar we horen te lopen lopen. Ja. Dus moeten we wat meer stappen. Ja. Misschien kun je even in de camera praten. Ja. Nog iets anders toe te voegen aan deze dat het ook best vlot. gaat en best goed Lekker hè? Ja. Dus we kijken wel hoe ver we komen vandaag ja, voor ook allemaal beestjes en zo En wij laten er ook een beetje last van Ja, ik heb een vliegendegen besteld voor het rijden Want het is wel een soort extreem Ja, dat wel Zeker Lange leven Jacob van Bukas Nou, ze lopen op de gemakkie, zegt ze Ja loopt te hard, maar ja en vrouw heeft ook lange benen. Kijk maar. Daar Belle heeft korte beentjes. Dus op zich is ze wel uh, relaxed hoor. Ik vind het wel leuk geloof ik nu eindelijk een keer. Dat was onze buitenrit alweer. We hebben heerlijk uh, de lus weer gereden. We wilden eigenlijk nog naar de surfplas. Alleen hadden we een verkeerde afslag genomen. En dan wordt het een te lange rit. We moeten ook nog een keer naar huis en naar bed. En meer van die dingen. Eten. Dus uh, ja ging goed hè? Ja, ik moet je nu alleen draven om bij te houden, omdat Corona nu zo hard gaat. <laughs> ze denkt bijna thuis, yes! Ze is gewoon aan het uitstappen hoor, ze heeft gewoon lange benen. Ja. En ze is redelijk relaxed, dus dan neemt ze een ruime stap. Jelle. <laughs> een hele ruime stap. Jawel, ik ga mijn eerste video op IGTV uploaden. Dat is op Instagram heb je nou een uh, videostream, iets en dat wordt het interview met esra en die is ook te zien in de cio video van afgelopen zondag maar ik was wel heel benieuwd hoe jullie dit zouden vinden dus laat vooral hieronder in de comments even weten of jullie iets aan igtv vinden van instagram of dat je zoiets hebt van nou hartstikke leuk maar houd maar lekker bij youtube vandaag heb ik les van steven hier, omdat frank niet kon omdat uh, iets met vriezen volgens mij Fries van dan precies te zijn. En ik heb er heel veel zin in. En vandaag gaat Kim op Vrona de springles rijden. En ik op Bel. En, uh, ja, daar kunnen we denk ik ook wel een stukje van filmen toch? Tuurlijk. En ik wil vandaag... Hmm, 30 of 40 springen. je <laughs> meter dan hè, geen meter. Dat redt mijn body niet eens. Vrona denk ik ook niet. Va. Volgens mij is het Va op Romeo. Het is test natuurlijk gewoon op Bel. En ik zie dat ze ruim een meter gaan springen. Ik denk 1... Uh, nou ja, Bel is 1,35. En als ik daar naar die hindernissen kijk. Zo. Dan is Bel kleiner dan die hindernissen. Dus dat zal toch een stuk hoger zijn dan 1,35. Ik ben benieuwd wie daar overheen gaat. Let op hè? dat je wel met je been komt. Hij zal het wel de eerste keer een beetje spannend vinden. Zo, heel goed. Hoe voerde dat? Hoe voerde dat, Tess? Ja, die was heel goed. Want hij plaatste precies de hoeven voor de sprong waar hij af moet zetten. En dat? Wat zei je? Ja, heel goed. Jij moet proberen om een klein beetje met je teugels op te vangen. Dat die iets dichterbij komt. Hou maar een klein beetje tegen. Dat was beter, hè? Ja. Oké, okay, heel goed. Nog erbij, de bijna keer. Hm, een beetje jammer. Jullie hebben gekeken naar deze week-vlog. De Geef hem een duimpje omhoog als je hem leuk vond. En tot de volgende keer. Doeg!